Stel je voor dat er een land bestaat waar mensen elkaar voedend lief hebben. En waar zij voeding lief hebben. En waar de voeding lief heeft. 5 januari staat er Monique en ik het waterspel. Het spel zonder regels. En dan wil je graag even meenemen wat voor ideeën we daarbij hebben. Ik heb nog nooit een periode alleen maar bijvoorbeeld water gedronken. Dus ik laat me daar wel door verrassen. Ik denk dat de kracht van mijn lichaam... He, aan wie ik het signaal geef van, nou, je mag helder zijn. He, je mag uh, gewoon in jezelf gaan staan. Zonder al te veel afleidingen. Ik denk dat mij dat gaat verbazen, eerlijk gezegd. Dat daar een enorme potentie achter zit die ik nu uh, heel erg versluier met voeding. Waarvan ik denk dat dat goed voor mij is. En uh, waar toch ook allerhande labels aan hangen. Ja, daar heb ik wel heel veel zin in. Om het te laten verrassen door mijn eigen lichaam. Ik heb uh, zeg maar op het moment... Dus... Ik, in het begin, toen ik de eerste vast deed, kon ik nog wel honger voelen, wat ik dacht dat honger was. Uh, maar later kon ik verschillende punten voelen in mijn lijf, bijvoorbeeld in mijn maag, die gewoon warm werden. Dat is gewoon echt een, een, een hittepunt, zeg maar. En dat is gewoon heerlijk. Dat was inderdaad een innerlijke bron van energie. Uh, die gewoon aanging op bepaalde tijden. En uh, daar geloof ik gewoon ontzettend van. En, maar ik kon ook heel erg voelen, ik werd echt wel fijngevoeliger, dus ik kon echt voelen dat het in de natuur zijn, dat mij dat ontzettend voedt, Maar ook een, een, een goed contact met iemand, een, een, een, een betekenisvol moment met iemand delen, of gewoon een knuffel, dat is ook voeding. En, en het samen zijn met mensen, dus heel veel, of... of de zon op mijn huid voelen of, of uh, er zijn heel veel manieren van voeding die uh, waar ik veel fijn gevoeliger voor werd dan de fysieke voeding. Nou toen ik uh, laatst in de winkel liep uh, weten dat we dit zouden gaan doen uh, en ik langs de groente en fruitafdeling uh, liep uh, had ik wel het idee uh, dat daar lage vervuiling uh, uh, aan het groenten en fruit vastkleefde, waar ik me eerder veel minder bewust van was. Daar waar ik eerder veel meer gericht was op, ja, ik heb dat nu helemaal nodig om voeding te bereiden en ik heb al een idee over een te bereiden maaltijd, sloeg ik eigenlijk een beetje over de, hè, wat op dat moment die voeding met mij deed. Dus, um, en daar werd ik me wel veel bewuster van. Ik had echt zoiets van, nou, ik heb hier eigenlijk helemaal geen zin in. Dit voelt helemaal niet fijn om nu tot me te nemen, want volgens mij is het eigenlijk helemaal niet voedend. En uh, ging ik daar eerder aan voorbij, onder het mom van, het is bijna tijd, we, we moeten eten en uh, die, die maaltijd heb ik in mijn hoofd en al dat soort uh, ja, regels <laughs> en lijstjes. Dus uh, ja. ja, dat vond ik wel opzienbarend. Het, het voelde gewoon anders. En uh, ik, ja, ik dacht als eerste al, nou die kaas ga ik allemaal niet meer eten. Dat voelt voor nu helemaal niet goed. Dus uh, dat viel me al gelijk op en uh, ook bij de groente en fruit. Het is dus heel anders in de winkel lopen eigenlijk. Wat voelde voor jou eigenlijk als hoogtepunt in alle keren dat je gevast hebt? Ja, dat was zeker wel die 50 dagen watervast. Dat uh, was echt heel bijzonder om eigenlijk te voelen dat ik niks nodig heb. En dat was zo vrij, dat uh, en zelfs ook... En want ik heb in die vijftig dagen misschien drie avocados en iets van drie biologische soepjes gehad. En elke keer heb ik gevoeld. En dan, ik dacht zo van nou weet je wel. Dat, dat, ik had natuurlijk een smaakbehoefte en een, een, een, ja, een, een trek daar wel ook wel na. Maar ik dacht van dat het me energie zou geven. Uh, maar om te voelen dat na zo lang niet eten. En dan, dat ik dan heel hoogwaardige voeding tot me neem. En dat dat me energie kost nou dat vond ik wel echt heel bijzonder om te voelen en dat voelt gewoon heel vrij en ook uh, en de realisatie of het, het, het, het, het en dat je gewoon zo veel tijd en aandacht en geld rond het hele eten zit wat dan wegvoudt. dat is gigantisch en dus dat was ook.. De, en in die 50 dagen werd dat natuurlijk. Kijk, als je dat 10 dagen doet, dan is dat ook al hartstikke zichtbaar. Maar als je dat 50 dagen doet, dan valt er zoveel weg. Ik bedoel, je moet het geld verdienen om het te kunnen kopen en het gaan verzinnen wat je in huis wil halen, naar welke winkel je dat gaat doen, dan naar de winkel gaan en dan in de winkel aan allerlei verleidingen blootstaan en die tijd ermee kwijt zijn en dan afrekenen en dan en die spullen naar huis sjouwen en die allemaal in de kastjes zetten en dan staat het allemaal in de kastjes en dan heb je drie keer per dag een moment dat je dat eruit moet gaan halen en dat je dat moet gaan bereiden en, en dan moet je nog gaan verzinnen wat je, uh, en wat je dan wil eten en dat, dat was het allemaal aandacht in en liefde natuurlijk ook, dus het kan ook hartstikke lekker en leuk zijn, weet ik ook. Maar het totaal zeg maar dat dat wegvalt en dan, en dus dan moet je de tafel dekken en dan en dan ga je zitten en dan heb je een leuk gezellig samen moment Nou, die kan ook prima zonder dat eten heb ik ervaren. En maar en dan daarna moet je het weer naar de keuken brengen, naar de aanrecht en dan afwassen of in de afwasmachine zetten en het weer uit te halen en uh, en, dan, en het afval wat je ervan hebt, uh, dat is ook gigantisch. Dus op het moment dat dat, ja, dat, dat wegviel, zeg maar, ja, dat is zoveel. Dat is, ik had gewoon een zee van tijd om van alles en nog wat te doen. En als ik waar dan ook ben, weet je wel, of ik rij of ik loop, en ik de, gewoon in de realisatie van, nou ja, ik heb gewoon niks nodig. Weet je wel, ik hoef geen. Ik heb gewoon helemaal niks nodig om te leven. Dat is gewoon heel vrij. Dat was wel absoluut hoogtepunt. Hé hey Monique, jij hebt nog nooit gevast. Wat heeft je ertoe bewogen om mee te doen en om dat ook te verbinden met creatiekracht? Oh. Oh. Oh. Ja, ik dacht. Ik krijg mijn broek niet meer niet. Als ik ga schrijven of tekenen, dan heb ik ook veel voeding nodig. Met name chocola en snoep en zo. Ik denk dat ik het daar al een stuk beter op doe, maar ik heb ook gemerkt de laatste tijd dat het juist uh, ja, mij moe maakt en, en uh, waardoor ik veel minder makkelijk uh, ja, kan creëren. Dus ik wil gewoon uh, in helderheid nieuwe producties neerzetten. En ik heb ook gemerkt dat, uh, ja, dat ik gewoon meer energie krijg, en dus waar ik in mijn eerdere vaste wel heb gevoeld van hey, uh, ja, ik, ik, ik heb toch wat minder energie. Uh, kreeg ik tijdens die watervast eigenlijk steeds meer energie. Ik, ik kreeg zoveel energie. Ik kon echt uh, de wereld aan. Ik bedoel, ik kon echt vijf uur op de dansvloer uh, totaal uit mijn plaat gaan. Uh, of uren lopen. Of, uh, en dan gewoon nog helder zijn en van alles kunnen doen. Dus uh, ik heb natuurlijk ook wel momenten gehad dat ik even wat minder energie had. Uh, en dan heb ik mezelf toegestaan om... Uh, uh, bijvoorbeeld even een, uh, uh, een paar goji-besjes te nemen of een beetje bijenpollen. Uh, uh, ja, maar vaak, uh, ja, dat was echt sporadisch. Dat is gewoon een ervaring die nooit weer weggaat, dus daar kan ik altijd aan refereren in mezelf. En dat is gewoon een heerlijk, en dat vrije gevoel wat ik had in die kuur, ja, die heb ik nog steeds. Ik, ik voel gewoon nog steeds dat ik niks nodig heb. En de laatste... Uh, en zaten we Expeditie Robinson te kijken en toen zagen we twee mensen die uh, uh, 24 uur geen voeding hadden gehad. Nou, dat was, hè, dus de, de woorden die ze uiten is alsof ze bijna doodgaan. En alsof ze echt. Uh, hè, er is natuurlijk ook daadwerkelijk honger in de wereld. Hè, dus het is heel. Uh, ja, ik vind het heel gaaf en heel krachtig om. om ja, om dat echt om te buigen om uh, te zeggen van ja ik heb dat gewoon niet nodig weet je wel? mijn lijf die produceert genoeg en die kan genoeg aanmaken in alles wat ik nodig heb en dat uh, dat heeft mij ook versterkt om te zien dat anderen dat in de wereld ook konden doen en dus dat uh, en op het moment dat je dat met veel mensen gelijktijdig gaan doen ja dat zal absoluut versterken dat denk ik ook En als je dan besluit om mee te doen één tip zorg voor een goede wc verfrisser en een doosje goede humeuren. Nou, we zullen nu even voordoen <laughs> hoe je elkaar warm kunt houden als je het koud krijgt <laughs> tijdens de kuur. <laughs>